We stoten meer en meer broeikasgassen uit. Dat versterkt het broeikaseffect van onze atmosfeer en doet de gemiddelde temperatuur op aarde stijgen. Hierdoor verandert het globale klimaat. We bekijken de impact van die klimaatverandering in Vlaanderen. Het is vandaag gemiddeld een pak warmer dan 200 jaar geleden. Ook het aantal hittegolven en tropische dagen per jaar stijgt. Er valt gemiddeld meer regen, maar minder sneeuw. Het aantal dagen met zware neerslag is verdubbeld. In het binnenland waait het wat minder dan 50 jaar geleden. In 60 jaar is het zeeniveau met bijna 12 centimeter gestegen en het zeewater warmt op. De mate waarin het klimaat nog zal veranderen hangt af van de hoeveelheid broeikasgassen die de mens blijft uitstoten. Er zijn verschillende mogelijke scenario's. Zo kan het nog gevoelig warmer worden in de toekomst, wat zal leiden tot meer extreem warme dagen. In de zomer wordt het droger, maar als het regent, kan het veel heftiger regenen. En in de winter kan de wind bij storm krachtiger worden. En de zeespiegel kan tegen 2100 wel een meter stijgen. Als we de klimaatverandering niet snel afremmen, kunnen de gevolgen erg negatief zijn. We worden geconfronteerd met meer overstromingen en droogte. De schade kan ook hoger oplopen aangezien Vlaanderen almaar dichter bevolkt wordt. Steden worden heuse hitte-eilanden ten opzichte van de landelijke gebieden met verschillen tot wel 8 graden. Antwerpen is de koploper met Gent, Koortrijk, Mechelen, Brusselaren en Brugge in haar kielzoog. De luchtkwaliteit zal tenslotte achteruit gaan door hogere ozonconcentraties en fijn stof in de lucht. Zelfs als de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul wordt herleid, kunnen we een verdere klimaatverandering verwachten in Vlaanderen. We kunnen de effecten beperken, maar de tijd dringt. We kunnen de schade bij overstromingen beperken door dijken te verhogen. Maar dat zal niet genoeg zijn. We moeten waterweer de ruimte geven. Gebouwen bouwen in een overstromingsgebied moeten we vermijden of we moeten die gebouwen waterbestendig maken. Daarnaast is het belangrijk dat regenwater in de bodem kan dringen en moet iedereen op tijd gewaarschuwd worden bij dreigend overstromingsgevaar. We kunnen de hittestress bestrijden door doelgericht vegetatie en wateroppervlakken in de ruimtelijke planning te gebruiken. Ons klimaat verandert, het is nu tijd om in te grijpen. Om meer te weten over de klimaatverandering in Vlaanderen, neem je een kijkje in ons klimaatrapport op www.milieurapport.be.